Ja, goedendag. Goedendag. Ja, je bent een beetje zenuwachtig. Hè? Ja, best wel, ja. ja. Ik weet het. Nou, op zich wat we gaan doen is, we gaan nu gewoon een behandeling geven. Ik ga u eerst even doven. Ja. En uh, ik zal gewoon continu zo een laten zien van wat er gebeurt. Zo, dus, ik zal continu met u gewoon doorgaan. Ja. Komt echt helemaal goed en probeer het een beetje te laten over. Ja? Ja, ja? Dank okay. je wel.